En zeg het doe loga 20 de december doos met je squater top toppen de hele plateauweg. De schot, je ziet de mondingsvlam, de slits en je ziet de slachtoffer neervallen. Door optreden van de politie is in zeer korte tijd een verdachte aangehouden in de zaak van de Minimarket En zie je een man daar, ik ging gelijk naar buiten. Ga naar achter, ga naar achter, ga naar achter. En zo, maar ik was gewoon in een beetje shock, zeg maar. Een soort van fear in mijn ogen. Like, dat hij probeert te zeggen: ik hey, geloof me, ik heb niks gedaan. De ben Inocente. Er is een die. attrakt op een Vernon is niet van de type guy dat. dat dingen doet. Als hij het was, sowieso gaat hij het tegen mij zeggen. Ik wil de Sera Inocente door die. De veroordeelde, meneer Rombly, die heeft via een WhatsApp-gesprek gezegd van ik ben het dader. Hij heeft ook andere dingen gezegd, dat hij in de gevangenis had gezeten. Hij nee, werd een score bij die dames. De vraag is niet of die getuigen betrouwbaar zijn, of die WhatsApp-gesprekken... Betrouwbaar zijn. Erkenning door die moeder en die dochter is nooit goed onderzocht. Met name de vorm valt, valt op. De wenkbrauwen van de daders zijn veel ronder van vorm en die van Fernonde Romblee zijn wat hoekiger. Shit ISMULAS. All the parents of the kids telling them don't hang out with Maron because he has a brother who killed someone, so he might do it to you guys too. Je heeft het niet gedaan. Je was niet in staat om zoiets te doen. Het gaat recht in tegen je gevoel van rechtvaardigheid en gerechtigheid. Ik de het Dus verdient het om heropend te worden.